In deze video gaan we een Google groep aanmaken en de bedoeling is dat het een gezamenlijke mailbox wordt die ik met collega's kan delen. Om een Google groep aan te maken ga ik naar discussiegroepen via deze menu. Zodra ik hier ben, kan ik een groep aanmaken door links in de zijboek te klikken op groep maken en het vervolgens een naam te geven. Vol Technisch. Dit wordt een groep waar alle technische beheerders van Pepix in komen te staan. Het mailadres dat eraan gekoppeld is, is technisch.pepix.nl. Als je wil kun je dat hier veranderen. Vervolgens klik op volgende. Nou en als je dan bij de permissies bent aangekomen kun je hier selecteren wie je lid mag worden. Dus direct of dat ze om toestemming vragen of dat ze op uitnodiging lid mogen worden van de groep. Nou vervolgens kun je instellen wie de gesprekken mag bekijken. Dus als er een mailtje wordt gestuurd naar technisch mag iedereen in mijn bedrijf dat dan zien. Of alleen de leden. Nou dat kun je ook instellen. Nou, en dan nog de vraag: wie mag berichten plaatsen? Als je mailtjes stuurt naar technisch.pebx.nl, dan kan ik hier instellen dat iedereen in pepix dat mag. Maar dat betekent dat mensen van buitenaf, mijn organisatie, hier geen berichten mogen plaatsen. We gaan zo meteen kijken in admin.google.com hoe je kan instellen dat ook mensen van buiten je organisatie kunnen mailen naar dit gezamenlijke mailbox. Wil je het een interne groep houden? Dan volstaat het om dit in te schakelen dat alleen mensen van binnen je team een bericht mag sturen of alleen de leden of bijvoorbeeld alleen de eigenaren. En dan nog wie de leden mag bekijken. Is dat iedereen in je organisatie die dan kan zien wie er lid is van de groep of bijvoorbeeld alleen de leden. Nou, heb je dat ingesteld dan klik je op volgende en dan kun je hier de leden toevoegen en de beheerders. Je kan instellen wat de standaard instelling is voor de notificaties. Stel er komt een bericht binnen, wil je dan dat alle leden direct op de hoogte worden gebracht? Of wil je dat ze alleen per 25 berichten een samenvatting krijgen? Je kan ook zeggen dat iedereen elke dag een beknopt overzicht krijgt. Er wordt een soort nieuwsbrief dus van het laatste nieuws binnen de groep. Je kan ook eens instellen dat niemand een mail ontvangt als er iets binnen de groep gebeurt. Nou, wat mij betreft, omdat het een gezamenlijke mailbox is, mag iedereen direct op de hoogte worden gebracht van alles wat binnenkomt binnen het technische domein. Nou als ik dan klik op groep maken dan gaat Google aan de slag en wat ik net al even zei is mag, mag, nou ja, mag niemand nu een bericht plaatsen binnen de groep. Dat gaan we even testen. Ik heb hier een mail voor, uh, opgesteld dat een bericht stuurt uit technisch En Als ik op verzenden klik dan zie je dat ik nu een foutmelding krijg. Google stuurt nu een bericht dat het bericht niet is aangekomen Vanwege de permissies. Dus dat kan dus niet. Nou, nu gaan we via admin.google instellen dat het wel mag. Ik ben nu ingelogd en ik klik op groepen hier. Dat is de vierde optie. En zodra ik de groep technisch selecteer, kan ik hier de instellingen bewerken. Of de groep verwijderen, Nou, laten we dat maar niet doen. Dus ik ga de instellingen bewerken. En hierbij rankstypen. De permissies voor externe mensen, zoals een extern account of een freelancer die je inhuurt. Hier ga ik instellen dat diegene ook berichten mag publiceren met de groep. Nou, en als ik nu op opslaan klik en ik stuur nog een keer een testmail. Dan zien we in de groep, als ik weer terug ga naar de discussiegroepen, dat de mail van zojuist aankomt. Want zoals je hier ziet, is de mail dus binnengekomen en kan ik hem vanuit hier beantwoorden. Nou, nu heb je dus gezien hoe je een gezamenlijke mailbox kan instellen. Door eerst de groep aan te maken, de permissies bij langs te lopen. Dan via admin.google de permissies, zoals je hier nu zag, op extern in te stellen. Zodat berichten van buitenaf mogen worden geplaatst. En dan zie je, als ik een test stuur, dat die ook daadwerkelijk binnenkomt. Nou, en dat is hoe je een gezamenlijke mailbox binnen Google instelt.